Van harte welkom op het allerleukste YouTube- en podcastkanaal voor ondernemers. 7D TV, leuk dat je kijkt of luistert. Um, op een andere manier naar een bestaand product kijken en dan op die manier uh, tot een lumineuze innovatie komen. Zo'n innovatie waarvan je denkt, damn, waarom heb ik hem zelf niet uh, verzonnen? Nou, dat gaan we nu zien en horen op 7D TV. Heel leuk dat je kijkt of luistert. Bij mij in de studio Eliane Koetsier. harte welkom Eliane. Uh, ja, vertel, wat is het product waarop jullie geïnoveerd hebben? Eigenlijk is het een fietslichtje en dat hebben we ontwikkeld in onze studententijd in Delft. En dat fietslichtje is eigenlijk uh, heel simpel en dat is het misschien ook juist wel het, het, het mooie van het idee dat het zo simpel is. Maar het is een lichtje wat dus niet naar de weg toegekeerd is, maar naar de gebruiker. En wat je dan dus, waar dat resulteert, is dat je dus eigenlijk jezelf verlicht. In plaats van dat kleine spijkerlichtje wat je naar de, naar de weg toe laat. Terwijl alles toch al eens een beetje verlicht is. Precies, zeg maar. ja. Nou ja, en door juist door jezelf te verlichten. herkennen jou, mensen jou als mens. En het gaat dan eigenlijk vooral om je benen. En door die trapbeweging, wat ook wel biomotion wordt genoemd. Um, zien mensen jou als een mens en ben je herkenbaarder op de fiets en zal mensen dus veel veiliger uh, kunnen reageren in het verkeer. Het ligt naast je hè? Ja, dus het is een klein dingetje? Wel. Ja, het is een klein dingetje inderdaad. Kun je maar aandoen? Ik ja, heb idee of dat voor effect is op de camera. Ja, ja, ja. Het, is een, uh, het is een lampje wat inderdaad uh, hier gewoon drie verschillende standen heeft. die is op je benen wordt gericht. En uh, nou ja, zo de zoen dus, dus eerst. Zij dus zit aan de stang, zeg maar aan de voorstang van de fiets. Ja. En hij richt zich schuin naar beneden Precies. op je been. Ja, dus eigenlijk echt letterlijk zoals dit. Dus zeg maar, deze. Uh, afstand kom je dus op je benen gericht en uh, ook echt alleen op je benen want hebt natuurlijk heel veel verkeersdeelnemers die moeten niet van het lichtje uh, die willen niet in het lichtje kijken ja, en ja, daarnaast zeker. is het natuurlijk wel ook belangrijk dat je jezelf niet in het lichtje kijkt dus dat hebben we allemaal uh, met de 3d printers en ditjes en datjes en uh, duct tape hebben we dat in, in de ontwikkelfase uitgeprobeerd hoe kom je op zo'n idee ja dat is een, nou ja, een lang verhaal Dat zou ik niet willen zeggen lucie mijn uh, compagnon ja. Die is, uh, heeft er in haar studietijd heeft een project gehad. En eigenlijk is daar het, het is de vraag uh, geweest van... Wat, hoe kunnen we het verkeer veiliger maken? En dat ging eigenlijk vooral om een vraagstuk in Amerika. was dat En daar is het toch helemaal zo dat er uh, fietsers rond nou ja, de schemertijd... gewoon tussen de auto's door en uh, dat is een stukje gevaarlijker. Mm. En toen was de vraag van wat kunnen we daaraan doen? En uit dat oogpunt heeft Luus... Uh, bekeken van hoe kan je nou de mens centraal zetten. En toen hebben ze eigenlijk het, het, het fenomeen jezelf in de spotlight zetten, wat, wat een artiest op het podium natuurlijk ook doet. Ja. Um, dat toegepast en eigenlijk met het, het concept jezelf. Um, zichtbaar maken. Ze heeft Lucie mij erbij gevraagd, uh, omdat ik industrieontwerper doe. Dus yeah. trouwens ook, maar die is wat meer van de, nou ja, echt het, het, het kleine stukje bedenken. En toen hebben we samen, zijn we in, in Delft bij een uh, Yes Delft, een soort start-up yeah. incubator. Hebben we een, een programma gevolgd om een business idee op te zetten. En uh, om te kijken van wat, wat zijn de volgende stappen die we moeten doen. En zo is het balletje gaan rollen, ben ik er ook op afgestudeerd. En uh, nou ja, nu zit ik hier, al twee jaar later. En uh, je bent niet de eerste, dat is veel media-aandacht, veel prijzen en zo. gehad, dus blijkbaar, ja. blijkbaar slaat het aan. Blijkbaar slaat het aan, ja. Ja, slaat het ook commercieel aan. Want hoe ver, hoe ver zijn jullie? Ja, we hebben nu 3000 stuks geproduceerd. Waarvan er nou ja, nu 2900 zijn verkocht. Dus dat is, nou ja, er staat nog een klein doosje bij mij thuis die we op de post moeten doen. Ja. Uh, dus dat zou je wel kunnen zeggen als eerst geslaagd jaar. Wat kost die? Hij kost nu in de winkel 23,99. En dat is wel opgebouwd uit een prijs waarvan we in ons eerste jaar heel erg zijn bezig geweest met het, uh, het, het sociaal ondernemen. Ook. Kijk, we, we produceren bij de sociale werkplaats. Alle onderdelen komen uit Nederland. Het is voor ons ook echt een, een, uh, een, een leerproject geweest. En vooral ook dus niet... Heel erg op de kosten drukken en niet alles uit China gehaald. Mm. En zo. Nou, ze, mag je blij zijn. Daar zo, ja. Maar als je kijkt naar de, zeg maar, de hele de wereldwijde mondiale problematiek op dit moment. Zeker. Wij hebben ook inderdaad uh, een paar onderdelen. Die ontkomt er niet aan om zeg maar, bijvoorbeeld zo'n chip. Die zijn het, uiteindelijk komen toch ook uit China. Yeah. En ik denk inderdaad de dag voordat wij, uh, of in ieder geval de dag nadat wij die dingetjes besteld hadden. Was die prijs in één keer van die chip die eigenlijk maar... Cent was gestegen ja. naar 6 dollar, <laughs> dus toen was het oe, Zo. Ja. Zo, was ja. De business case: natuurlijk, Ja, want weet. we hadden al die uh, onze crowdfunding opgezet, dus hmm. we moesten al onze backers gaan. Uh, uh, nou, echt gaan leveren, tenminste dat hebben we wij als Dat zijn mensen die via crowdfunding hebben gezegd, ja, doe maar ja, zo'n ding. Ja, eigenlijk een beetje de early adopters inderdaad ja, ja, van het, uh, het concept. Want, want, hoe, want jullie studeren allebei, tenminste in het begin, hè, jullie waren allebei aan het studeren. Je hebt op een gegeven moment zo'n aha ding en op een gegeven moment, ik kan me voorstellen, heb je zo'n ideetje. Ja. En dat het dan en op een gegeven moment, voor je het weten is het in één keer echt. Dat lijkt me kikken ja. uh, op zich. Uh, maar wat is dan... Um, uh, het moment geweest dat jullie met z'n tweeën hebben gezegd van, wacht even, hier zit meer in en hier moeten we echt businesswise mee aan de slag? Ja, ik denk dat het moment enigszins geleidelijk is gekomen. Maar ik denk dat wel een, een heel groot punt is geweest, in ieder geval, wat als ik nu terugkijk naar het hele proces is. Um, uh, we zijn toen inderdaad naar yes Delft gegaan, zoals ik vertelde. En dan zit je nog inderdaad een beetje in de spelende fase van, leuk om een business idee eraan te hangen, maar... Het kan nog alle kanten op dan. Yeah. En toen hebben we aan de patentenwedschap meegedaan, ook vanuit yes Delft, yeah. En hebben we toen gewonnen. En dan zit je in één keer van, oeh, een patent, dat is spannend. En dat wordt wel serieus dan, want dat is een hartstikke duur normaal gesproken. Yeah, yeah. En die hebben we gewonnen. En toen voelden we wel een beetje de druk van, ja, nou, nou, dat moeten we wel. En toen zijn we eigenlijk, toen hebben we nog een soort van eikpunt gehad. Um, toen hebben we een crowdfunding opgestart. En toen hebben we ook heel duidelijk tegen onszelf gezegd, als we onze streef niet halen, dat was voor ons 35.000 euro, dan stoppen we ermee, dan, zeggen we, dan is het klaar. Dan hebben we dat is gewoon een validatiefase voor ons geweest van is er animo voor product. Ja, ja. En die hebben we toen uh, gehaald en toen was het wel uh, van oké, okay, nu hebben we geld, we hebben een patent, nou moeten we wel. Ja precies. Er zijn heel veel studenten ook die kijken naar 7 TV, jong publiek en, zijn, en, ik, en ik ken dat volk een beetje. En Er zitten er heel veel tussen die denken, oh, ik wil heel graag ondernemen, maar ik heb geen idee. <laughs> uh, wat is? Heb jij een tip voor die mensen hoe je aan goede ideeën komt? Er zijn heel veel platformen waarop bijvoorbeeld mensen die echt een goed idee hebben, uh, maar bijvoorbeeld een partner zoek om het samen mee te doen dat je uh, naar van die borrels gaat uh, dat je dus inderdaad wel als ondernemer en degene bent die die daar echt nou ja kracht achter wil zetten en daarnaast, ja, als je dan inderdaad toch echt gaat zoeken naar een goed idee voor jezelf, dan zou ik eigenlijk uh, beginnen met, met, met vraagstukken van wat er bijvoorbeeld in jouw eigen leven aan ongemak. Ja, dat is natuurlijk heel erg het, het ontwerpstukje wat ik uh, meegekregen mm -hmm. vanuit studie. Mm -hmm. Ga zoeken naar dingen die, die beter kunnen, waar je jezelf aan irriteert of waar men, waarvan je ziet dat mensen, zeg maar, mee struggelen. En daar, uh, vanuit dat oogpunt, uh, gaan onderzoeken wat... Wat, is de, wat, is, wat, is, wat zijn de mogelijkheden die je daar eventueel uit zou kunnen halen. En dan heb ik dat idee. Um, hoe hebben jullie die eerste stappen tot, ja, je moet op een gegeven moment toch zo'n ding maken en een prototype. Hebben jullie de spaargeld ingestopt of, of vanaf dag één met ander geld gewerkt? Hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, een combinatie van. We hebben er inderdaad wat spaargeld van onszelf ingestopt. Maar we hebben ook bijvoorbeeld bij de, de TU Delft kan je een, uh, een start-up voucher aanvragen van 2.500 euro. En daar kom je wel een klein beetje mee uit voeten. Maar mm. uiteindelijk is dat natuurlijk uh, nou ja, zo'n klein stukje van de, ja. van de hele berg met geld die we bij elkaar gesprokkeld hebben. En in het begin hoeft het ook allemaal niet zo heel erg duur te zijn. Wij hebben in het begin hebben we, we hadden toevallig, nee niet toevallig, wel een 3D printer en, de, en met heel veel lampjes van de Hema en van de, nou tekent van alle grote giganten hebben we gewoon uit elkaar gehaald, een beetje gaan duct en dan het concept wat wat meer wat vergroter maken. Ja. En eigenlijk zijn we die crowdfunding gestart met echt, nou ja. Zo'n lullig dingetje. Maar meer het concept Zo was... Van in elkaar gehackt. Precies. En dan ja. hadden we een filmpje gemaakt. En dan, nou ja, dat was genoeg op dat moment. En daarna, eigenlijk pas na de, na de crowdfunding, zijn we echt door gaan ontwikkelen. En toen zijn we ook wel gaan zoeken, bijvoorbeeld naar wedstrijden uh, waar geld te verdienen valt, zeg maar. Ja, daar heb je ook wel het een en ander ook uh, gewonnen. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, En is het zo dat dat productieproces, hè, dat, dat ooit was het inderdaad zo dat het de, soort van de opstartkosten heel erg duur waren. Ja. Dan daarna kun je goedkoop produceren. Tegenwoordig heb je 3D-printen en zo. Ja. Is dat al zover dat je vrij makkelijk gewoon die dingen kan produceren? Of is het nog steeds een beetje de ouderwetse methode? Ja, je kan wel verschillende kanten op. Uh, je kan bijvoorbeeld inderdaad, want we, dit, dit productje wordt dan gemaakt met een behuizing. En dat is zeg maar de, het zwarte wat je ziet. Yeah. Um, en die behuizing wordt wel in een mal gemaakt en die mallen zijn duur. En die zou je bijvoorbeeld kunnen ook kunnen 3D printen. Maar dan kom je niet, zeg maar, stel je zou je mal uh, uit een 3D print mal maken. Dan is het allemaal niet zo nauwkeurig. En stel je zou je product in zich heel 3D printen, dan wordt de kostprijs heel hoog. Ja, ja. Dus het is natuurlijk altijd een afweging van ga je voor heel <coughs> veel stuks, ja. maak je het goedkoper, of ga je voor heel weinig minder stuks en wordt de prijs relatief een stuk duurder. Zoals mm -hmm. dus een afweging die je maakt. En voor ons eerste jaar hebben we dan relatief goedkopere mallen, nog steeds best duurder, uh, voor investeringskosten gedaan, omdat we eigenlijk al toen wisten van dit wordt een... Uh, een eerste jaar waarin we vooral gaan uitvinden wat wat vindt de klant en wat komt er aan feedback binnen Precies. en het zal nooit zeg maar er komt een versie 2 dus ja. dat is iets waarvan je dan zon is om helemaal te gaan investeren in je hele productieproces um, waar staan jullie nu met z'n tweetjes hebben jullie zeg maar uh, een, een bedrijfje opgericht uh, ik schat zomaar in dat je er nog geen dik salaris uit kan halen. Want het is een snelle rekenaar. 3000 oplagen voor 25 euro's kun je uitrekenen. Ja, ja, ja. Um, vertel eens, waar staan jullie nu? Hoe? Ja, nee, ik kan er inderdaad <tus> nog niet uh, enorm van lekker op vakantie. Zeker nee. niet zelfs. Alles wat we verdienen gaat weer terug in het bedrijf. Um, we hebben dus nu de eerste 3000 stuks verkocht. Eigenlijk is het onze eerste... ...pilotjaar waarin we hebben gezien hebben van dit zijn, de, we hebben net toevallig ook een, een nieuwsbrief eruit gestuurd en daar komen feedback op van mensen en dat is eigenlijk heel waardevol voor, voor ons mm -hmm. tweede jaar. Mm -hmm. En we zijn nu eigenlijk op de, op het, op de splitsing van het, hoe gaan we ons tweede jaar inrichten met alle nieuwe inzichten die we hebben gekregen. Zijn we eigenlijk van plan of in ieder geval zijn we nu in gesprek met een aantal grotere uh, partners... Ook zeg maar in de productiekant, maar ook in de fietsenbranche-kant. Die zouden het heel erg leuk vinden om met onze tweede jaar te gaan uh, uh, in te gaan. En dan kan je ook wel echt denken aan grotere productieteams en uh, betere Dan Gaat de kwaliteit omhoog en ook zeg maar wij doen nu alles met twee. Je moet even als in in mijn kamer hebben we met z'n tweeën lopen inpakken en alle back-office dingetjes doen. En dat gaat dan gewoon wat. wat groter worden aangepakt, waardoor we ook wel moeten gaan denken aan... Uh, nou ja, dat zal waarschijnlijk van 3000 stuks wel naar veel meer gaan. Dus we ja, zitten precies. nu op een beetje op een tweesplitsing van uh, Zimi 2.0... zijn we eigenlijk nu uh, achter de schermen bezig om te ontwerpen. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dan bij een, uh, weet ik veel... bij een uh, whatever, wat de fietsmerk ook is... Dat ze op een gegeven moment ook zeggen van ja weet je, daar gaan we geen apart met alle respect, zeg maar twee jonge vrouwen die daar eens met zijn lampje bezig zijn, Huppekee, integreren die handel en meteen groot maken en dan maken we er gewoon een gezellig product van. Of giant of weet ik veel wie het ja. is. En Klara's Kees, doe hebben die handel en uh, bedankt gaan. Uh, ja. en uh, gaan. Ja, zeker. Dat dat dat die, uh, die, die snap ik wel. Um, maar ik denk ook wel dat onze kracht van ons hele idee ook het verhaal daarachter is. En dat wij dat als, nou ja, hoe je dus ook het ontwerpen en het innovatieve stukje, uh, dat ze dat ook leuk vinden. En daarnaast hebben wij natuurlijk alle data van alle kleine, zeg maar, bijvoorbeeld de richtingshoek en waar die het beste kan het zijn. Al die kennis, data ja. hebben wij. Hmm. En alle feedback van de klanten hebben wij ook. Dus dat is eigenlijk waar nu onze kracht in zit. En daarnaast kunnen we ons ook nu wel enigszins gaan onderscheiden met alle awards die we gewonnen hebben. dus ja, wordt het ook wel een stukje serieuzer. Wat wil je zelf, zeg maar. wat zijn als je nou als alles nou loopt zoals je zou willen lopen. waar zou je dan de komende jaren zeg maar dat pad is? ja, nou ik denk, <laughs> ik denk dat echt een, een pad is wat ik met de maand verandert. want dat is echt uh, ik, dat is één ding wat ik wel heb geleerd van ondernemen. je moet flexibel zijn. Um, want wat zou ik willen? Nou ja, ik, ik had eigenlijk een maand geleden het idee van... oké, okay, we gaan uh, een beetje misschien de Simi wat meer uit handen geven. En dan gaan we zelf ons eigen kijken. Wat, ik zou het ook nog leuk vinden om bijvoorbeeld bij een grotere corporate te werken... of zo iets dergs, om dat ook te, ont te ervaren. Uh -huh. uh, alleen nu zijn dus eigenlijk, is eigenlijk alles weer heel anders. En nu zou ik het heel erg leuk vinden om te betrokken blijven bij Simi... en te laten zien van... Hoe zou bijvoorbeeld echt de grote markt, of misschien wel internationaal, ik te kijken van wat is er nog mogelijk om Zimi uh, groot te brengen. En zou ik het superleuk vinden om met een grotere uh, partner uh, echt daadwerkelijk mensen te zien fietsen op, met, met een Zimi. Want die heb ik nu nog niet gezien. Dat, zou, dat is wel nog De een kick droom. die Swapfiets ooit heeft gehad. Dat ja. in één keer heel ja, Amsterdam ja, ja, met Ja banden. Ja, dat lijkt me geweldig. Ja. Ja, ja, ja, ja. Heb je resultaten? Nee natuurlijk nog. Hè. Dat is natuurlijk ook cool als je straks oplagen gaat maken. Dat je kan ja. zeggen na nou, een jaar van wij hebben echt een bijdrage geleverd aan verkeersveiligheid. Nog niet. Lijkt me, ja, ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat, dat zeg maar, die lijn van de fietsen blijft nu een beetje van de fietsongelukken blijft hangen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook waar wij op, in eerste instantie op geanticipeerd hebben van... Je ziet dat heel erg in de, in de autobranche, dat het allemaal superveilig en uh, steeds beter wordt. En daar gaat echt de verkeersongelukken nou ja, drastisch omlaag, wat mm -hmm. super is. En eigenlijk is de fiets nou ja, nagenoeg honderd jaar hetzelfde gebleven. Yeah. En dus eigenlijk die verkeersongelukken, misschien zelfs wel een beetje een stijgende lijn erin. Mm -hmm. En dat zou natuurlijk geweldig zijn als je over vijf jaar terugkijkt in die dat er een beetje... Ofwel een uh, stagnering, ofwel juist een uh, dalende lijn komt. Hoe hebben jullie het geconstrueerd, de onderneming? Zeg maar? Hebben jullie een BV opgericht? Zijn jullie ja. daar allebei, en dan zijn jullie allebei aandeelhouder in? Ja, we hebben een holding inderdaad met een hoofd BV en oh, een werkplaats bij En dan altijd ons eigen BV. Oh. Ja, we dachten, als we één ding eventjes goed moeten doen, dan is dat het. Hoe kwam je op dat? Wie heeft je dat gezegd? Nou, dat is het leuke. Uh, want er zijn heel veel vraagstukken als je een, een start-up gaat beginnen. Van wat, hoe ga je dat nou aanpakken? En uh, eigenlijk kan je veel, veel dingetjes vanuit. Andere start-ups overnemen of in ieder geval dan mm. zoek je een beetje net van oké, okay, wie is een beetje hetzelfde soort iets en zo doen hebben we heel veel vraagstukken dus bijvoorbeeld van hoe zet je je structuur op mm. uh, gewoon gevraagd van uh, waarschijnlijk hebben er zijn er een hoop uh, andere startups die en met een advocaat of met een uh, nou ja weet ik van wat allemaal gezeten hebben en mm. uh, dan kan je gewoon in één keer zo'n structuur overnemen en we natuurlijk wel even ook zelf inderdaad uh, even in in gedoken. Maar zo kan je elkaar heel erg helpen met die uh, in die start-up-wereld. Ja, er is heel veel kennis dat gedeeld ja, wordt. Precies, ja, precies. Ja. Wat is er zo leuk aan ondernemen? Ja, wat is er zo leuk? Nou, ik vind het geweldig dat je eigenlijk uh, heel veel taken doet. Behalve dus dat ik uh, de ontwerper ben, sta ik inderdaad ook in de, in de rol van de, nou ja, de CEO. Maar ook als de back-office, als er iets moet uh, wordt gedaan, als er een pakketje niet aangekomen is. En ik vind het gewoon heel erg leuk om het flexibele te combineren met ook je eigen gang kunnen gaan en iedere dag is anders en dat vind ik geweldig. En je merkt gewoon heel snel resultaat van wat je aan het doen bent. Waar je in een grote organisatie, dat misschien nou ja, met zes anderen moet gecommuniceerd worden kan je nu gewoon meteen gaan als je iets bedacht hebt. Dus dat vind ik heel geweldig, echt hartstikke leuk. Morgen belt Van Movio op. En uh, een van de gebroeders, uh, uh, Taco Carlier, die belt jou op en die zegt... ik heb echt jou nodig, ik heb een innovatieteam. Uh, en gezien wat jij gedaan hebt, vind ik jou echt geweldig wat je allemaal doet. Je krijgt ja. echt een dik salaris, <laughs> want we willen waanzinnig gaan innoveren. Maar je moet wel volgende maand beginnen. Ja, dat zou ik uh, niet doen. Nee, nee ja, het is nu zo'n spannende en leuke, en, uh, nou ja, leuke tijd wat ik die ik moet gaan. Want er gaan echt aankomende tijd heel veel spannende dingen gebeuren... als het gaat om hoe we aankomend jaar gaan invullen. En ik zou dat voor geen goud willen missen. Nee. Goed, dan wens ik je er heel veel plezier mee. wel. Uh, en uh, ik hou Zimi uh, in de gaten. Dankjewel voor dit ja, gesprek. Ja, leuk. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een uh, prachtig ondernemersverhaal. En uh, ik hoop dat het je geïnspireerd heeft, ook als je hebt zitten luisteren naar de podcast. Als dat zo is, uh, abonneer je dan en volg ons op Spotify of het andere podcastkanaal waar je nu naar zit te luisteren. En zit je op YouTube nu te kijken en je wil nog meer verhalen zien, blijf hangen over een paar seconden, twee andere. Voor nu, dankjewel. Hoi.